Vandaag neemt professor Dr. Fred van Eersel afscheid als bijzonder hoogleraar Vraagstukken van Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. De leerstoel is verbonden aan de Universiteit van Tilburg, met name de School of Catholic Theology. Bij gelegenheid van dit afscheid is door de faculteit een programma gemaakt waar u nu naar kunt kijken. Het geeft een inkijkje in het werkveld van de leerstoel, de Geestelijke Verzorging bij het leger, en daarmee geeft het ook een portret van de leerstoelhouder. Met name aan het einde van dit programma zult u hem beter leren kennen of herkennen, als de gasten in dit programma hem toespreken en feliciteren. Het gaat dan om één studentassistent, om studenten van het Outreaching Honors Program van de Universiteit van Tilburg, twee legeraalmoezeniers, een vice-admiraal buitendienst die nauw betrokken was bij de dienst Geestelijke Verzorging, en als eerste gast de legerbisschop Everhardus de Jong. Met deze gasten praat ik over thema's die Fred van Iersel ten harte gaan... en waar hij zich al die jaren voor heeft ingezet. Als hoogleraar, als docent en als netwerker en gesprekspartner. Het gaat over het welzijn van de militairen... over een ethische cultuur bij de krijgsmacht... over professionaliteit en over moral injury. Het gaat uiteindelijk over de menselijke waardigheid. Bissell de Jong, wat waren uw eerste indrukken als legerbisschop? Um, Eén van verbazing. Ik kreeg een brief uh, in de bus die ik toen ik thuis kwam openmaakte en daar zat nog een brief in. Dacht ik, oh, dat is nog een uh, interessante vraag over een kandidaat die bisschop moet worden of zo, maar dat bleek dat ik zelf... Inmiddels benoemd was het tot legerbischop, in ieder geval conceptbenoeming. Toen heb ik uh, gebeld met de nuncius: wat, wat is dit nou? En toen vroeg ik hem: ja, wat betekent dat nou? Ja, even, af en toe reis je naar het buitenland. Maar <laughs> <laughs> goed, nou ja, ik, en toen kwam de, de kennismaking natuurlijk met de mensen, uh, het voorstellen, tv. Maar ja, helaas is het nog niet echt van start gegaan voor mijn gevoel, omdat we nog niet de kans hebben gekregen om met alle leiding van de krijgsmacht te praten. Ik ben alleen nog bij de admiraal geweest, vice-admiraal. En uh, ja, de rest moet nog komen. En, en op een paar kazernes. Een paar gesprekken gehad, natuurlijk, inmiddels. Zowel ja, met de staf van, van het bisdom, uh, maar ook met uh, wat armozeniers, natuurlijk. Het afscheid geweest, natuurlijk, van Tom van Vilstra En uh, de vorige hoofdarmozenier. Dus ja, het is nog een beetje. Ja. wennen, ja. En aftasten. En aftasten van wat het. Ja, precies is. Ja, en wat je ervan kunt maken. Ja. Want iedere bischop kan daar natuurlijk een beetje van maken. Ik wil niet mensen voor de voeten lopen, Anderzijds denk ik, Pauze heeft niet voor niks in de 80 jaar. dit als een eigen bisdom gemaakt, waardoor er ook kansen op bestaan om, uh, om er netjes meer van te maken dan, dan een referentschap, zeg maar. Ja. Nou, wat, wat zijn uw, uh, uw voorzichtige plannen dan? Hoe ga, nou, wilt ik, u het gaan invullen? Nou, allereerst heel goed luisteren naar, naar wat men zegt. We ja. hebben natuurlijk nu te maken met de Besprekingen rond het rapport bovens, bovens de oud-gouverneur van Maastricht of van Limburg, wij noemen dat co-gouverneur nog, alsof het buitengebieden zijn, maar de commissaris van de Koning, die de geestelijke verzorging van de krijgsmacht heeft doorgelegd en die met daar een paar aanbevelingen gedaan heeft. Daar zijn we nu met de minister over aan het spreken, dat gaat heel voorspoedig. U noemde al nou een van de belangrijkste aspecten van de taak van legerbeers op zielzorg. u stipte ja. dat al aan. Um, u bent niet de werkgever van de Armozeniers. Nee. Dus nee. Wat, is, wat is uw officiële rol als legerbisschop? Nou, ik denk het inspireren en ook het inhoudelijk aansturen van, uh, van de geestelijke verzorgers van de, de krijgsmacht. En natuurlijk ja, een beetje vaderlijke uh, rol spelen in de zin van. Ja, de hoofdkrijgsmacht, de Armozeniers, dat is natuurlijk de centrale spil in het geheel. Die zowel organisatorisch als inhoudelijk natuurlijk verantwoordelijkheid draagt voor zijn mensen. Um, maar tegelijk. Is er iets, iets spiritueels in verbondenheid met, met de kerk in Nederland, maar ook met de wereldkerk die ik vertegenwoordig? Als zendende instanties noemen ze dat. Zoals de minister hebben een eigen vertegenwoordiging. De boeddhisten, de hindoes, de moslims, protestanten natuurlijk ook verenigd in een verzameling clubs die, die op een gegeven moment, eh, of kerken, kerkgenootschappen, die eh, in CEO's samen zijn. Maar ik ben, ik ben van buiten dus de link naar de, de outside world en de grotere wereldgemeenschappen. Um, om hen daarmee te stimuleren um, en ook, ja, het is gewoon groot voordeel uh, de contacten te hebben met eventueel bischoppen in het buitenland, militaire bischoppen, die, uh, die, als men op uitzending gaat, ook wellicht ondersteuning kunnen bieden. Dat is een beetje de, de paraplu van, van, van het Ik moet me dus niet zoveel bemoeien, denk ik, met concrete operationele zaken, daar, daar zijn ze goed genoeg in. Maar de, het geestelijk huis, denk ik dat, dat Amoziniers toch moeten blijven voelen, van je bent toch lid van die van, die, van de lokale kerk en van de Wereldkerk. En uh, dat is natuurlijk toch wel eens ja, in zo'n hele specifieke situatie, waar je heel individueel werkt, vaak met groepen. En ook in een hele, hele eigen wereldje leeft, dat is wel erg belangrijk. Die, die link naar, naar achter en naar buiten te blijven houden. Ja. En geeft het ook de, de Amoeziniers binnen het leger een, een uh, officiële status? Ja, dat is, ja dus die staat wordt vertaald vaak met de seculiere term vrijplaats. Met, met een plaats waar militairen zonder last van ruggespraak gewoon hun zichzelf kunnen zijn. Waar ze alles kunnen vertellen van problemen met hun militaire overste tot aan eigen problemen in de relatiesfeer of financiële sfeer of misschien zelfs verslavingssfeer of wat dan ook. De Amazoneer moet van alle markten thuis zijn natuurlijk. Die moet natuurlijk in staat zijn goed te luisteren. We moeten ook wegen vinden met zo iemand om te kijken hoe kunnen we dat oplossen. Maar tegelijk is hij gebonden aan zijn geheimhoudersplicht. Ik zit ook een soort onmogelijke situatie bijna om mensen concreet te helpen. Dus je kunt wel adviezen geven. Maar het is, het is tegelijk ook een, een advies die... je in, in, in, een, in, in, ja, ...in een soort lastige positie brengt, omdat je niks kunt. Je kunt niet aan touwtjes kunnen trekken, je kunt niet naar de overste lopen of weet ik wat. Tenzij mensen vragen, ga mee of, of wil dat eens dus bespreken. En je kunt wel als geestelijke zorg op een gegeven moment naar de commandant gaan... ...en zeggen, nou, ik, ik vind dat deze man er zo doorheen zit of deze vrouw. Het zou goed zijn als die er eventjes uit zou gaan. Dat, dat kan wel. Je hebt toch ook een soort vertrouwenspersoon in media? Absoluut, ja. Een, een, een groot vertrouwenspersoon. En Dat wordt ook zeer gewaardeerd binnen de mentale wereld. Ook voor de niet-gelovigen, ook voor de onkerkelijke, ook voor mensen die eigenlijk niks met de kerk hebben, ben je ook als katholiek geestelijk verzorger, maar dat geldt voor alle andere geestelijke verzorgers. ook. Een soort plaats waar je mens kunt zijn. Hè? Je zit in een systeem, een militair systeem, dat is ook goed, dat moet ook zo functioneren, denk ik, anders werkt het niet. Maar tegelijk blijf je mens. In ieder geval vlees en bloed met een geweten, met een gezondheid of niet gezondheid, met een psychische gezondheid, soms ook gewonde, uh, uh, ziel, op de een of andere manier. Dus heeft u het idee dat, dat die, die zenderde instanties en ook de ambassoneers die aan die instantie verbonden zijn, serieuze gesprekspartners zijn van ja, het leger? Absoluut. Ja, het hangt een beetje vanaf van je eigen instelling natuurlijk. Er zijn natuurlijk verschillende ambassoneers, de ene heeft dit talent die andere heeft dat talent. De meeste hebben natuurlijk wel basis talenten, Van je moet in fysiek gezond zijn natuurlijk, je moet communicatief zijn, je moet goed kunnen luisteren, maar tegelijk moet je ook op een hele eigen tijdse wijze het evangelie kunnen verkondigen, ook aan een groep mensen die bestaat uit niet katholieken of niet-christenen zelfs. Uh, toch iets, iets gemeenschappelijks proberen te vinden. Um, maar ik heb het idee dat de officieren eigenlijk heel blij zijn dat die mensen er zijn. Omdat zij iets niet kunnen wat die geestelijke verzorgers wel kunnen, namelijk die mensen als mens, gewoon uh, aanspreken. Hoe belangrijk is een leerstoel? Leerstoel is natuurlijk, ja, uh, denk van wezenlijk belang. Omdat uh, in het militaire bedrijf en bij de officieren met name, uh, uh, er vraagstukken leven van individuele ethiek, tot hoever mag ik gaan met het bevelen geven aan mensen die daar innerlijk uh, toch wat weerstand tegen hebben. Die mensen moeten zichzelf natuurlijk ook realiseren, Dan wil ik wel in de krijgsmacht van tevoren al, hè. dus die moeten weten als ze goed beproefd hebben voordat ze de krijgsmacht ingaan. Maar, maar ook in gevechtssituaties, maar ook in strategische situaties. Uh. En ze moeten uiteindelijk als officier ook natuurlijk de, de politiek informeren van nou, dit zijn de mogelijkheden, dit zijn de voordelen, en dat zijn de nadelen, dit is het doel en dat is de collateral damage die ontstaat. Hoe ga je dat afwegen? En dat, dat merk je ook in de publieke opinie. Ja, als een Fallujah een raket neerkomt en er sterven heel veel burgers, dan gaat de politiek ook op de achterste staan terecht ook en zeggen ja jongens, zijn we daarmee bezig? Dus het is dus, dus op allerlei lagen, van de individuele ethiek tot aan de ja, Diplomatieke dienst zou je kunnen zeggen, inclusief de strategische overwegingen die gelden en de ja, operationele beslissingen die genomen moeten worden. Op al die terreinen zitten ook ethische, waardegebonden en ook normatieve eh, vragen. En ik denk dat dat ja, heel belangrijk is, ook van ons perspectief. Ja, maar dat, dat geeft dus de aalmoezeniers, de, de, de hoogleraar en ook een legerbisschop ook wel een grote verantwoordelijkheid om serieuze gesprekspartners te zijn. Ja, zeker. En daarom. Denk ik dat het dat, dat, dat, dat, dat iemand moet zijn die een grote kennis van zaken heeft, die tegelijk ook uh, ja, de, de werkvloer goed kent. En, en dat is het voordeel geweest van de afgelopen jaren, dat we iemand hebben gehad die zowel zelf aan moest nemen als, als ook in de, in de wetenschap goed vertrouwd is. Dus ik denk dat dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Zou het iets voor u geweest zijn? Legerammoezen hier worden. Kijk, uw carrière is anders gelopen. Ja, dat is maar... interessant. Ja. Nou, als, als er één gebied was geweest, heb ik ook al tegen ze gezegd, waar ik zelf uh, als militair zelf zou willen werken, dat is communicatie. Ik weet nog dat ik in de 70e jaren zelf elektronica wilde studeren en uh, ook DTO's. En in de tweedehandswinkeltjes zag allemaal grote leger communicatie, uh, radiozenders en zo. Dat, ik, nou, dat was mijn, mijn hobby. En, uh, die, en communicatie is natuurlijk ja, op een gegeven moment op een spiritueel niveau, uh, ja, nog steeds interessant. Maar ik denk, um, ik zou het nu best willen, moet ik zeggen. Ja, omdat ik denk, ik weet niet of ik het fysiek zou kunnen. Je moet, je moet toch ook wel echt 40 kilometer kunnen lopen met bepakking. Ik weet niet of dat me nog allemaal gaat lukken. Um, het zou wel gezonder zijn om in beweging te houden, dus dat zou het goed zijn. Maar met die jongens en meisjes, en, oh, sorry, met die mannen en vrouwen uh, praten. Maar er zijn ook veel jongeren jongere bij natuurlijk. Um, ja, we zeggen, ja. Vanaf 18, 19 ja. zijn, zijn, zitten ze in het leven natuurlijk. Ja. Nou ja, mij zou het communica de communicatieve aspect heel, heel erg bevallen. Omdat je gewoon ja, op zo'n kazerne, maar ook op uitzending met name, gewoon heel dicht bij mensen bent. En, en, en, en, en alles meemaakt. En dat is eigenlijk een, een situatie die in de programma amper tegenkomt. Dan ben je eigenlijk niet zo dicht bij mensen. Ik ben nu opnieuw op geworden. En ja, je moet heel veel zelf ondernemen, terwijl op, op, op, bij, bij zo'n ambassoneerschap, je zit er gewoon tussen, je, je, of je nou wilt of niet, en, of zij willen of niet. Uh, en dan heb je een plaats die, die, uh, waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Dus er is geen enkele twijfel over het nut en noodzaken, ook bij de minister niet, ook bij, bij, de, pa, bij de Kamer niet, op geen enkele wijze, uh, over het nut van deze mensen. En, ja, als men ooit mee zou vragen om het te doen, met een pensioen, ja, ik denk niet dat ik dan nog zou kunnen. Ik denk dat ik nu al twee nee, nee Nee, dat hadden ze eerder moeten vragen, ja. Ja. Ja, Maar ik zou het niet ooit sleutelen, zeker niet. Nee. Wat is het hart en de ziel van jouw werk? Het hart en de ziel van mijn werk uh, dat zijn de veteranen of de militairen natuurlijk uh, waar we mee werken, waar we voor in dienst staan um, en uh, uh, waar we naast proberen te staan in het werk wat ja. zij doen uh, en dat is uh, de vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten, uh, dus werken aan een wereld die een stukje veiliger wordt en misschien ook een stukje eerlijker uh, en wij als Amersnier proberen hun daarin te ondersteunen. Um, ja, dus zowel als militair, maar ook als mens. Dus ik denk dat is ook bijzonder voor ons werk. Um, dat we wel zo dicht mogelijk bij de mensen staan. En zo, dicht, zo goed mogelijk ingebed in de krijgsmacht. Maar wel altijd met een onafhankelijke positie. Waardoor ook de mens achter de militair, zoals uh, we dat zeggen, uh, ook aan bod komt. Want die kan nog wel eens operationeel vergeten worden tijdens het werk. Ja. Dus dat is inderdaad het hart en de ziel. En wat doe je zo al? Nou, ik werk nu met veteranen die buitendienst zijn, dus uh, dat zijn in die zin geen militairen meer. Um, en daar speelt denk ik ook juist heel sterk van uh, enerzijds de verbondenheid met de krijgsmacht en het werk wat ze daar gedaan hebben. Nu als burger, dus de militaire identiteit die is weg, dat kan ingewikkeld zijn, waardoor uh, veteranen zich soms ook onbegrepen voelen om te praten over wat ze hebben meegemaakt. Um, en ik probeer dan die brug te slaan om wel het gesprek aan te gaan, omdat ik misschien net wat meer kennis heb van de militaire kant. Uh, dus die gesprekken zijn een heel belangrijk deel van mijn werk. Um, ja Daarnaast hebben we een rol bijvoorbeeld in herdenkingen, um, rituelen... Um, Um, ja ook, ook eens dingen over het werk schrijven dus ook het in beeld brengen van wat er gebeurt wat er in de krijgsmacht gebeurt en Het kunnen ook vergaderingen overleg met collega's uit de zorg uh, met commandanten ja dus het is ook eigenlijk een hoop verbindingen maken ja, ja die jaren moet ik aan denken verbindingsofficier ja, nou, ja dat is denk ik een mooi beeld ja. Ja. maar ook geen één dus dus wel een éénling ja. geen één pitter ja klopt um, ja, dus je bent wel alleen. Dus ook op een uitzending, van het ene ben je de enige geestelijke verzorger, wat ook heel eenzaam kan zijn. Uh, omdat je uh, toch uiteindelijk los staat ook. Hè? Dus je gaat natuurlijk ook al contacten aan. En ook op een uitzending zoek je natuurlijk ook mensen waar je een beetje prettig mee omgaat, maar je blijft alleen. Uh, maar het is natuurlijk inderdaad altijd de bedoeling om de verbindingen aan te gaan tussen mensen, binnen de eenheid, tussen de collega's. En dat kan zeg maar, horizontaal of verticaal, hè? dus we praten met de soldaten, met de commandant, dus ook die lijn kunnen we verbinden. Maar ook bijvoorbeeld met de thuisfront en ook met de kerk, met de maatschappij, de samenleving, ja, dus al die lijntjes. Wat is het belangrijkste wat je voor je werk geleerd hebt van de opleiding, Theologie, en je studie? Um, ja, ik denk dat het te maken heeft met verhalen. De, dus de, de verhalen met elkaar verbinden en dat uh, wat, wat iemand meemaakt, dus ook ons eigen kleine levensverhaal, dat het ook in een groter verband staat van dat grote verhaal. Uh, het, uh, uh, het verhaal van God met mensen op weg, uh, maar ook de boodschap van Jezus, het, het Rijk van God. Dus ik vind ook het perspectief van de vrede, wat ik toch hoop dat ook de krijgsmacht uh, uh, aan probeert bij te dragen vind ik ook in mijn werk belangrijk en in mijn leven belangrijk. En ik denk dat is ook wat we, wat we als mensen proberen te doen, daar iets aan bij te dragen. En ik denk dat heb ik al meegenomen en dat geloof van de theologieopleiding. En wat is het belangrijkste wat je kan bijdragen in het dagelijkse werk van de militair En met name als het spannend wordt. Ja, um, dat de militair ergens terecht kan met zijn verhaal, zijn zorgen, zijn twijfels. Um, dat er een plek is waar, uh, waar dat ventiel open kan. Waar iemand wat er op zijn hart ligt of haar hart uh, kan uiten. Buiten die bubbel eigenlijk. Hè, zonder dat er een oordeel is, zonder dat er consequenties is. Uh, omdat ik hoop, en dat denk ik is deel van ons werk, dat dat iemand ook dichter bij zichzelf brengt. En als je zegt, van dat het, als het spannend is, hè, dat is natuurlijk... Uh, binnen de krijgsmacht altijd het kantelpunt, zeg maar. En de meeste tijd is het natuurlijk niet spannend, want zijn militairen op een kazerne. En ook op uitzending is het natuurlijk niet altijd spannend, maar je traint wel op dat moment dat het spannend is. Op het moment dat het spannend is, is er maar één ding belangrijk. en Dat is de veiligheid van de militairen, het slagen van de missie. Dan is er niks anders aan de orde. Um, maar daarbuiten, denk ik dat het belangrijk is dat af en toe wel die deur open gaat. En als de stof weer wat neergebracht is. Precies, ja. ja. En, en is het dan, lastig, is het dan een lastig ballet om te zoeken wanneer je wel of niet er moet zijn, wel niet iets moet zeggen, uh, wel niet mensen moet benaderen of op je af laten komen? Ja, dat kan. Dus het is, ik, ik ervaar het ook vaak zelfs als een beetje in de zijlijn staan. Ja. Zo van je bent er wel, maar je staat natuurlijk niet in het centrum. En dan ook observeren. En uh, ik vaak dat militairen daar dan zelf wel op terugkomen. Hè. Dus op het moment dat je er bent en je laat merken van ik ben er voor jullie, ik ben beschikbaar, dan komt dat wel en dan weet je, je bent erbij geweest, je hebt er deel van uitgemaakt, dus er kan over gesproken worden. Um, maar er, het is natuurlijk nooit zo dat je als geestverzorger dan erin stapt, zeg maar. Hè. Dus je bent in die zin aan, aan de zijlijn, zo zie ik onze functie. Naast dit werk doe je ook onderzoek, dat gaat over moral distress. Ja. Wat is dat? Ja, dus moral distress gaat over spanning tussen verschillende waarden die mensen kunnen ervaren. Uh, en dat geldt natuurlijk voor iedereen. Dat je in het dagelijks leven al in waardenconflicten kunt komen. Dat kan in het werk, kan dat, kan dat eigenlijk in ieder vakgebied. Alleen voor militairen denk ik dat dat heel erg aanwezig is. Omdat zij werken in situaties van conflict en dreiging. Dus er zijn altijd onwenselijke dingen aan de hand. Er staat al, zijn altijd waarden onder druk. Daarbij is het voor militairen ook nog eens zo dat zij een politiek instrument zijn. Dus zij moeten doen wat, wat, wat gezegd is, wat de opdracht is. Zij kunnen operationeel, dus zeker wanneer het spannend is, niet in de eerste plaats doen wat zij zelf denken dat het goed is, maar wat hen wordt opgedragen. En ik denk dat dat kan dus voor heel veel conflicten en morele stress zorgen. Um, um, ja, waarin op het moment dat het spannend is, iemand natuurlijk moet doen wat hem wordt opgedragen maar soms achteraf, ja, daar wrijving ontstaat. Je hebt het dan, in mijn voorbereiding las ik dan een tekst waarin dat onderzoeksvoorstel wordt voorgesteld en daar gaat formuleer je dat het een kans is en ook een verantwoordelijkheid van de dienstgeestelijke verzorging. Ja. Waarom dat woord verantwoordelijkheid? Nou ja, dus een kans, omdat ik... Denk dat het goed is om militairen uh, in dat gesprek ook dichter bij zichzelf te houden en dus completer mens te laten zijn en daarmee betere militairen. En een verantwoordelijkheid omdat militairen dus werken namens de politiek, namens ons allen, eh, namens ons als Nederlandse burgers. Dus ik vind dat die verantwoordelijkheid breed ligt uh, en daarom vind ik het ook belangrijk dat we. Nou ja, dat militairen daarin zich niet in de steek laten voelen door de samenleving, in het werk, het gevaarlijke werk wat ze hebben gedaan. Uh, dus ik vind dat daar een verantwoordelijkheid ligt in de zorg, voor ons als uh, zorgverleners, als gegeven verzorgers, maar ook vanuit de kerken om die militairen te ondersteunen en achter ze te blijven staan. Omdat ik denk en geloof dat ook voor de kerk uh, uh, niet alleen... Het zorgen voor mensen, maar ook het werken aan vrede, een uh, hoofdtaak is. En in jouw proefserie is dan uh, moral distress het onderwerp en moral relief is dan de, de oplossing, het antwoord. De, het model van uh, het reguleren van die, van die stress. Ja. Werkt het ook in de praktijk? Ik, ik, denk, ik, ik ben daar niet op gericht. Ik denk ook niet dat je die morele stress kan oplossen. Eigenlijk dat is niet het in die zin het doel omdat ik denk dat je ook functioneel is en ik dus ook denk dat het onderdeel is van het werk van militairen. Ik zou ook niet willen dat ze dat niet zouden voelen. Um, maar ik, ik denk wel dat het uh, bespreekbaar maken van die morele dilemma's be beter is voor de mens en ook een betere militair maakt. Um, een completer iemand. He, dus dat je ook af en toe die bubbel uitgaat. Um, ja, je bedoelt, werkt het? Ja, dus, dus nou ja, werkt het ja? Ja, soms dan, denk ik. Het is de, de, dat het soms wel lukt, of soms en, en soms ook vast niet lukt om mensen te ja. helpen aan het aan kwijtraken van de, de zorgen en, en, de, en de angsten die ze hebben rond die distress. Ja, ik denk het voorziet in een behoefte. Um. Ja, en, en het draagt wel bij aan professionaliteit, dat denk ik wel. En natuurlijk is het soms ook moeilijk en zijn er heel veel dilemmas waar je niet uitkomt. Uh, maar dan nog denk ik dat het beter is om ze wel op te pakken. Wat ook goed is voor, voor het leger als ja. geheel en ook voor de politiek die verantwoordelijkheid ja. voor het leger heeft. En ook zelfs ook voor, dus, voor de burgers ja. die er een beetje aan de zij staan. Dat die verbindingen zijn, ja. zeker. En dat ook wij ja, als Nederland en ook de Nederlandse politiek leert van de dilemmas die er hebben plaatsgevonden. Um, want dat zijn niet alleen de dilemmas van militairen die toevallig daar op dat moment staan. Ik denk dat dat ons allemaal aangaat. Voedt het jezelf? Ja. Ja. Dus wat leer je van je soldaten? Ja, heel veel. Ik, ik kijk er wel vaak met heel veel waardering en respect naar. Wat, wat mensen uh, al op jonge leeftijd, eigenlijk toen ik nog gewoon heel veilig op de universiteit zat, wat zij al deden, de verantwoordelijkheid die ze ook voelen voor elkaar de zorgzaamheid eigenlijk ook naar elkaar die kameraadschap. Dat, dat uh, het, het, het als collectief denken, dat zijn dingen die je buiten het leger niet zo makkelijk aangeleerd krijgt, maar waar het leger niet zonder kan. En, en dat, dat vind ik ook heel erg mooi om daar deel van uit te maken. En ik voel me daar ook onderdeel van. Dus ook al ben je al museumieren denk ze soms, hey wat een, een vreemde een zeg maar. Dan nog hoor je er ergens bij. En, uh, en dat is natuurlijk gewoon een heel erg fijn gevoel. En uh, ik denk dat dat is ook is wat veteranen missen en waar ze naar kunnen verlangen. En dat heb ik wel geleerd, ja. We praten met elkaar bij gelegenheid van het afscheid van de hoogleraar Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Is dat een belangrijke leersting? Ja, ik denk zeker uh, voor, voor de krijgsmacht en uh, voor de, de, de dienst Geestelijke Verzorging. Uh, omdat uh, het een leerstoel is die natuurlijk uh, kwaliteit borgt. Uh, het academisch niveau borgt, maar ook uh, de connectie met uh, de academische wereld, de internationale wereld. Uh, maar het is ook wel grappig. Natuurlijk ook zit in, in, in, in, de, in de leergroep, of ik weet precies hoe dat heet, die heet Praktische Theologie. Hè? Ja. Dat, dat spreekt mij dus wel aan. En die leerstoel hoort daar dus ook helemaal. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om. Uh, ...theologie uh, in de praktijk brengen uh, en de toerusting van geestelijke verzorgers. Was, was het feit dat de leerstoelhouder wortels had in de vredesbeweging of een dingetje? Nee, helemaal niet. Uh, want sterker nog, en kom ik straks misschien wel op, maar dat, dat, dat hielp ook om... Uh, ...zeg maar de verschillende perspectieven die je kunt hebben op, op geestelijke verzorging... ...en op vraagstukken van vrede en veiligheid, om die uh, gewoon beter te duiden. Uh, en wat ik ook erg prettig vond, is dat... Uh, de, de, degene die deze mooie leerstoel uh, natuurlijk bekleed heeft waarom we nu samen zitten, dat die natuurlijk zelf ook geestelijke verzorger is geweest. Dat, dat denken wat theologen binnenbrengen, is dat, is dat binnen het militair een, een vreemde eend in de bijt? Um, nou, dat begint natuurlijk van, van is geestelijke verzorging een vreemde eend in de bijt? En ik denk dat dat met de secularisatie, dat we natuurlijk gezien hebben, dat heel veel mensen gewoon helemaal die bagage niet meer meekrijgen als militair en vervolgens bij uh, Defensie komen, dan... dan kan het best wel eens zijn dat voor de eerste keer dat ze met een geestelijke verzorger in aanraking komen, dat dat binnen defensie is, omdat ze daarvoor nooit te kerken gingen of dat helemaal niet kenden. En dat is natuurlijk wel, uh, dat is een gegeven, maar het mooie is om te zien hoe de dienst Geestelijke Verzorging daar natuurlijk toch in mee is gegaan. Want op het moment dat je op, op uitzending gaat uh, of met een schip weggaat, is het a, niet altijd dat je een geestelijke verzorger meegaat. Gaat die wel mee, hoeft dat helemaal niet iemand te zijn van jouw denominatie. En toen, en ik, toen ik bij de krijgsmacht kwam, waren natuurlijk de predikanten, de vlootpredikanten, de vlootaalmoesiniers, later natuurlijk humanistische raadspersonen. Vervolgens natuurlijk vanuit de Joodse gemeenschap, de moslimgemeenschap, de hindoe gemeenschap. Dus die, dat heeft zich verbreed. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om hoe zo'n geestelijk verzorger, als die mee is op missie of, of met, met zo'n schip, hoe die, dat die zich opstelt, dat het die beseft dat hij daar voor iedereen is natuurlijk. En herkenbaar is als geestelijk verzorger met uh, ...natuurlijk een hele bijzondere positie. Hoe zou je die positie schetsen? Dus wat is het wezenlijke van die rol van de geestelijke verzorging? Het, het, het mooie vind ik wel dat dat... Uh, eigenlijk zit het in, in, in symbolen, en wat je op, op de revers ziet... ...maar en ook in rang gelijkgesteld met. Een, een, een, een, een geestelijke verzorger heeft geen rang. Natuurlijk heeft hij geen rang. Hij is, hij is dienaar, hij is uh, herder om het maar zo te zeggen. Hij is er voor iedereen. Tegelijkertijd heeft hij toch een, een rol natuurlijk in die gemeenschap. En die rol die kan groter zijn of kleiner zijn, dat, dat, dat, dat kan meeveren ook met de ruimte die hij krijgt van de commandant, heel belangrijk. Maar ook de ruimte die hij creëert. En hij moet er sowieso, of zij moeten er sowieso zijn voor, voor all ranks, zoals we dat noemen, hè. voor alle rangen en standen. Dus niet in de mes of in de longroom blijven hangen, nee, je bent er voor allen en voor alle denominaties. En ook de, de, de, de, de niet-religieuze mensen ben je ook. Je, je staat naast natuurlijk een lijnorganisatie, want als er problemen zijn, dan moet dat in de lijn. En je hebt natuurlijk ook nog vertrouwenspersoon aan boord, je hebt ook nog, of op een kazerne. Je hebt ook nog een medezeggenschap. En je hebt ook nog de onderofficieren, de hoogste onderofficier. Chef dus de equipage bijvoorbeeld, en dan heb je stafadjudant die problemen opvangt. En daar staat hij allemaal naast, onder en boven. Hij kan natuurlijk een rol innemen, of zij, die daar allemaal buiten omgaat en dus tot een allerpersoonlijkste interactie kan komen met iemand die nou ja, in problemen zit. Dus, dus ook of die behoefte heeft om eens een keer gewoon buiten die hele orde en die groep en dat militaire apparaat gewoon contact te hebben of zich zorgen te uiten of over de familie te hebben. Uh, en tegelijkertijd is het wel zo dat als de problemen er zijn en, en, en de geestelijke verzorger signaleert dat, van, ja, hoe ga je er dan mee om, op het moment dat je direct naar een commandant stapt? Ja, dan, dan doorkruis je allerlei verbanden. Hè. Je hebt, de katholieken hebben met de, de priesters een biechtgeheim, hè, maar, ja. maar zo'n soort geheim is er natuurlijk ook. En daar liggen ook dilemma's van. Maar als het nou zo erg is of zo ernstig is met iemand of wat hij doet op de omgeving, dat dat de hele eenheid raakt, hoe, hoe kies je dan je positie als geestelijk verzorger? Dus. Was u als commandant iemand die een geestelijk verzorger veel of weinig ruimte gaf? Ik vond het heel belangrijk. Sterker nog, als er geen geestelijke verzorger meeging dan klopte ik aan de deur van ik wil een geestelijk verzorger mee. Dus ik zat wel aan die kant van dat ik dat belang zag. Maar ik heb ook wel commandanten gezien die minder ruimte gaven zeg maar. Oké, we hebben toch al die andere systemen, waarom hebben we een geestelijke verzorger nodig? Dus dat spanningsveld, dat zit er ook in. En ik vond het dus wel als mijn taak als commandant van de Marine. Um, om ook aan mijn commandanten uh, duidelijk te maken dat, de, dat die rol van die geestelijke verzorger het belangrijke was en dat, en dat ze dus die ruimte ook zeg maar, verdienden. Dus daarmee stimuleerde ik uh, natuurlijk toch uh, die betrokkenheid van de dienstgeestelijke verzorging. En wat ik ook altijd uh, uitdroeg is dat het ook prettig is voor leidinggevenden, voor commandanten en hogere officieren zeg maar, om iemand te hebben waar je ook, die je ook kan vragen om die spiegel voor te houden. He, want dan kun je dat ook buiten de, de hiërarchieke lijn doen. En ik zei sowieso altijd tegen mijn commandant, het gevaarlijkste wat er is, is, dat je natuurlijk in een soort van torentje komt te zitten en dat je denkt dat het allemaal goed gaat. Nee, je moet actief tegensprekende spiegels organiseren. Nou, en dat geeft de verzorger. Kan dat natuurlijk prima. Want die staat er toch wat losser in, zeg maar, eh, hiërarchisch gezien. Ja, maar dan wel hoog genoeg van rang om toch ook serieus mee te tellen. Ja, maar die rang is hier Iran gelijkgesteld net. Ja, ja, ja, ja. Dus die telt ja, ja, ja. niet. En die rang telt niet. Ik ben niet van het militaire begrijp uh. je wel. Maar, maar, en natuurlijk gewoon ook de, het, het, het, het, het gezag dat iemand krijgt. omdat hij capabel is. en. Tuurlijk, ja. de, de goede competenties heeft en de goede snaren ja. weet te raken. Want dat, is, dat, is het, dat lijkt me het wezenlijke werk. Dat is het wezenlijke werk, maar dat is ook dat is een heel goed punt. En dat is dus ook. Uh, daar moet je dus ook echt aan werken. Dus ik, ik heb geestelijke verzorgers in alle soorten maten gezien. van al die denominaties. En, ik heb joint functies gedaan, dus over de kruismachtdelen heen. Dus ik heb ze op alle manieren zien acteren, man, vrouw. En daar zitten grote verschillen in, dus het is ook wel wat ze er zelf in stoppen. De een is echt, echt succesvoller dan een ander. En dat heeft te maken met die elementen die ik hiervoor benoemde. Is dat, is dat ook misschien een van de redenen waarom u zich inzet voor het Apostola Militair Internationaal? Dus een internationale organisatie die dan blijkbaar... Uh, het, het, de ambusineers uh, een warm hart toedraagt en dat ondersteunt. Ja, iets anders zeg maar. Sowieso ben ik, los van het feit dat ik zelf beleidend katholiek ben, uh, ben ik ook altijd uh, vrijwilliger geweest in allerlei dingen. Uh, we praten nu over defensie en ja, ik ben toevallig een katholiek uh, die actief was binnen defensie en nou, dan ben je dus met dit soort vraagstukken bezig. Maar buiten defensie ben ik ook altijd actief geweest, ook uh, als voorzitter van de katholieke parochie in Den Helder. En alles eromheen. Uh, en toen ik met leeftijdsontslag ging, uh, toen werd ik gevraagd door de toenmalige krijgsmachtbisschop en de minister van Defensie en een aantal katholieke steunstichtingen of ik wilde kandideren als president van de Apostolaat Militair Internationaal. En de Apostolaat Militair Internationaal is een wereldwijde katholieke militaire lekenorganisatie. Uh, en het bestaat al bijna 60 jaar en Nederland had nog nooit uh, het presidium geleverd. Nou ja, daar gaat Nederland ook niet over. Je moet gekozen worden. Maar ja, dan moet je eerst gekandideerd worden. Dus nou ja, dat heb ik gedaan en uh, toen werd ik gekozen. Dus toen, drie jaar terug of zo, ben ik president geworden. En uh, Fred van Iersel heb ik toen gevraagd om uh, mij, als, uh, mij te adviseren, zeg maar, als, als theologisch adviseur. Dus ik had ook een Eclastical Advisor van het Internationale uh, Executive Committee. En aan de Nederlandse kant, het Nederlandse president met twee Nederlandse vice-presidenten... ...en Fred van Iersel als uh, theologisch adviseur. Nou, zo zijn we erin gedompeld, zeg maar. Die betrokkenheid van, van theologische scholen bij het leger, dus, dus de, de leerstoel, Fred van Ierssel in dit geval... ...al die ambassoneers die op allerlei niveaus werken, dus, dus in de zielzorg... ...maar ook meedenken over vraagstukken over vrede en gerechtigheid... Wordt daar het leger professioneler van en beter van? Nou, ik denk dat het twee allerlei essentieel is. Wat we nu veel besproken hebben is natuurlijk eigenlijk gewoon de, de, de, de laten we zeggen, de spirituele zorg voor militairen. Al dan niet op uitzending, dat kan ook bij de eerste opkomst zijn. Anderzijds gaat het natuurlijk over, dus dan is het welbevinden. Maar aan de andere kant, is, als we het hebben over professionalisering, gaat het natuurlijk over ethische vraagstukken. Het is voor militairen zeer belangrijk, omdat ze nou eenmaal het exponent zijn van de zwaardmacht. Ik bedoel, voor de rest, in een samenleving, de zwaardmacht is maar eigenlijk alleen aan de krijgsmacht gegeven en een deel aan de politie voor in het binnenland, om maar zo te zeggen. Maar daarmee heb je dus ook een enorme verantwoordelijkheid. En dan gaat het dus over alle dilemma's die je dan tegenkomen vanwege geweldsoptreden. Uh, en dat zijn conflicten die je kan hebben met uh, het, het, het soort van missies, het soort van inzet wat je geacht wordt te doen, het soort van orders wat je kan krijgen en wanneer zeg je ja en nee. Uh, en Dus dat hele uh, ethische deel, uh, moral uh, dilemma's, is iets waar deze leerstoel echt ook aan bij heeft gedragen, zeg maar, om dat, om dat verder te krijgen, ook in de vorming, en dat gaat dan via de uh, geestelijke verzorgers, maar geestelijke verzorgers worden ook echt betrokken in de curricula om uh, jonge officieren of kadetten en adelborsten, maar ook uh, soldaten en, en matrozen, in de eerste opleiding al te confronteren met, met dit soort dilemma's. En ook casuïstiek uh, mee te nemen. Al was het maar omdat ze het ook tegenkomen als ze op uitzending komen en dan, dan moeten ze ook kiezen. Ja, want dan heb je dus over dilemma's die je hebt die te maken hebben met zeg maar, uh, het zijn van zwaardmacht. Er zijn natuurlijk ook nog andere dilemma's die meer algemeen zijn, maar wel meer optreden binnen het militaire domein. En dat zijn, dat zijn dilemma's over de positie in de groep. Peer pressure, group pressure. Ga je mee huilen, ga je meedoen? Dat is niet uniek voor het militaire domein, maar omdat het natuurlijk een hele sterke cohesie is, een sterke groepsbinding, ligt het daar natuurlijk, de kans dat dat optreedt, is natuurlijk dan relatief hoger dan in andere gemeenschappen. Nog één vraagje. Wat is wat u betreft het kortst mogelijke antwoord op de vraag naar het historische belang van J.C.J. van Spijk? Nou, dilemma's. Ethische dilemma's. Uh, uitermate, ja dat is de kortste antwoord. Grappig. Dank u wel. Als je nadenkt over je werk. Waar zit dan voor jou het hart en de ziel van je werk? Um, de oprechte aandacht voor mensen en voor hun verhaal. Ja, en, en vanuit mijn katholieke geloof. En dat is wel een heel belangrijk, een heel belangrijk vertrekpunt, zeg maar. Um. Maar mijn, mijn hart en ziel liggen bij de men, gewoon, ge, ge, gewoon bij de mensen. Ja, wat is gewoon, ja. hè? Maar ja. Het begint bij de vraag hoe is het met je um, en van daaruit ontspint zich een gesprek of niet en um, ja dat stukje oprechte aandacht um, en goed kijken en goed luisteren en het is ook een wederzijdse relatie, het gaat twee kanten op heb ik altijd wel het idee. Omdat wij dichter bij de militair staan en mogen staan en eigenlijk ook moeten staan uh, breng, je no breng je noodgedwongen ook iets van jezelf mee. En dat maakt het werk ook zo mooi. Ook zo ook heel lastig. Want doordat je ook wel eens iets van je eigen persoonlijke verhaal laat meeklinken... Mee of van je eigen persoon laat horen... Uh, ja, je bent dus ook heel erg afhankelijk van je eigen charisma. Uh, van je eigen... Uh, ja, wat, wat je meebrengt. Je stelt je altijd iets kwetsbaarder op dan bijvoorbeeld een dokter. Kijk, een dokter die krijgt zijn patiënten, om het maar zo te zeggen, wel. Mensen bellen omdat ze een zere teen hebben. Um, maar de geestelijke verzorger die moet nog binnenkomen, om het maar zo te zeggen. Dus je doet altijd een beroep op de gastvrijheid, van, van wie dan ook, wie je maar tegenkomt. En het, is het, het wisselt ook, hè. er zijn verschillende settings. Ik werk nu op een heel operationele vliegbasis, de vliegbasis is Rijen. Ik woon ook in Tilburg, dus is, ik kan lekker op de fiets naar mijn werk. En enerzijds komen mensen naar me toe of bellen ze me op van... ...hé hey, Almusineer, heeft u nog uh, tijd, ruimte, zeg ik, uh, je mag gewoon Thomas zeggen. Uh, maar tuurlijk, uh, ik maak tijd en ruimte en uh, kom er langs wanneer, wanneer jij je wil, uh, maak een afspraak. Dan doen, dan doen ze eigenlijk een soort beroep op mijn gastvrijheid. Maar ik, even zo andersom, dat ik op het squadron langskom en dat ik bij de koffieautomaat ga staan. En de ene keer gaat dat vanzelf en de andere keer dan is het net iets ongemakkelijker. Ja, je weet nooit wat voor, in wat voor sfeer je terechtkomt. Misschien is er net wel een brand uitgebroken, soms letterlijk. Uh, en dan moet er uh, geblust worden door de heli's. Ja, dan komt het misschien net iets minder gelegen dat je langzaam voor een praatje pot. Um, maar zo is, ja, daar, daar beweeg ik mij in. En uh, ja, dat is, uh, dat is heel bijzonder. Ja. Wist je dat van tevoren? Toen je aan die klus, voordat je aan de klus begon, dat, ik had het, dat het dat zou zijn? Ik had het gehoopt. Ja. ja. En um, ik weet nog, ik zat op, uh, in 6 VWO en ik was me aan het oriënteren op wat wil ik nou gaan studeren. Toen nog mijn vriendin, nu inmiddels mijn vrouw, we zijn al best wel lang samen. Zij zei toen van nou ik heb, eigenlijk al, ik heb wel interesse in theologie. Ik zei nou ja, goed, ik ben een lief vriendje, ik ga natuurlijk mee. En die studie deed ik me hartstikke leuk. We zijn, op, we zijn in eerste instantie aan de protestantse universiteit geweest. Uh, en op die universiteit, op de protestantse universiteit, heb ik toen um, een, een, een filmpje gezien van dominees bij de krijgsmacht. Ja, en dat vond ik geweldig. Dat leek me hartstikke leuk. En toen dacht ik in eerste instantie nog... Wat maakt het eigenlijk uit, protestant of katholiek? Nou, uiteindelijk heb ik toch gekozen voor het voor mij vertrouwde Katholieke. Um, en heb ik, ben ik Katholieke Theologie gaan studeren. Uh, hier aan de Universiteit van Tilburg. En altijd met als doel om oudmoezenier uh, te worden. Was dan de studie een omweg? Of heb je veel van de studie geleerd? Ja, ja ik heb wel veel van de studie geleerd, Theologie. Um is een studie die de diepte ingaat, meer dan welke andere studie dan ook, denk ik. Het is natuurlijk een hele filosofische studie. Ja, ik denk dat theologie bij uitstek is van, nou ga jij maar een werkstuk schrijven over een onderwerp wat je zelf kiest, hè, binnen bepaalde domeinen, binnen bepaalde kaders, um, en zoek het maar uit, letterlijk. Uh, en soms dan voelde je, je in het bos gestuurd, dacht waar moet ik in godsnaam mee beginnen? Waar moet ik het over hebben? Uh, maar andere keren dan uh, kon je helemaal je eigen creatieve ei kwijt en dan mocht je iets helemaal uit gaan pluizen. En nou zeg ik, nou is het echt niet zo dat op andere faculteiten of bij andere studies dat niet het geval is, maar dat is theologie bij uitstek. Heb je ook dingen afgeleerd in de praktijk mm -hmm. die je in de studie aangeleerd had? Ja, dat het altijd over God moet gaan of zo. Of, of dat het altijd, uh, dat, dat het over Gods beelden gaat. Of, uh, en dan in letterlijke zin. Ik denk dat het er op een bepaalde manier altijd over gaat. Het gaat eigenlijk altijd over levensbeschouwing en hoe je het leven ziet. En, en de eerste twee jaar had ik de indruk van wat ben ik aan het doen. Waar, waar, ja, de, de gesprekken gaan nooit over God. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. En dat, is, uh, ja, dat was wel een fijne ervaring. Dus, uh, en, en, en dan helpt het ook wel dat... Uh, goed, ik, het, het is een beetje een gevleugelde uitspraak. Ik weet eigenlijk niet eens waar, waar die precies vandaan komt. Maar ik weet wel van wie die is, paus Franciscus die op een gegeven moment zegt, paus Franciscus die op een gegeven moment zegt, verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Nou ja, dat is, dat is, dat is het een beetje, zo zie ik het eigenlijk. Um, doe het maar. Voeg de daad bij het woord en begin eigenlijk bij de daad en dan kom je uiteindelijk ook alweer bij het woord en andersom. Hoe zie jij jouw rol voor de, voor de soldaten waar je mee optreedt? Um, ik ben echt een verbindende pas, pastor. Ik, ik durf mezelf ook gewoon pastor te noemen. Um, ook oudmoezien, hier natuurlijk, want dat is een bekende term. Um, maar ik vind het mooi om, mens, om, om bij te dragen aan het verbinden van mensen, om mensen met elkaar in contact te brengen. Om mensen. Um, um, ja, ja, en wat ik net ook natuurlijk aan het begin zei, het stukje aandacht voor de mens. Um, de krijgsmacht is op het functionele gericht. Jij bent er om een opdracht uit te voeren en die opdracht slaagt of niet. Um, en ik ben juist bij, bij uitstek dan iemand die um, op, dat, op, op de persoon meer gaat zitten. En die de voornaam roept van de persoon in plaats van de achternaam. Hè. Op onze tenue staat, stel in de camera, staat Kuipers. Of, of staat, nou ja goed, bij mij staat Kuipers, omdat ik Kuipers ben. Heet, Ja, dat is wel handig. <laughs> um, maar op iemand anders tenue staat natuurlijk een andere naam, staat zijn naam. Uh, en ik heb het dan niet over, weet ik veel, zijn achternaam. Maar ik heb het over, hé hey Piet of Jan of, of um, ja, wie dan ook. Je, je bent er dus vooral voor de, voor, de, voor de mensen achter de soldaat, wat overal weer raar is, dat je in zo'n apparaat waar het om professionals gaat met een geweldsfunctie, dat jij er bent voor het geweten en voor de ziel. Is dat... ja, ik ben er niet uitsluitend voor. Ik denk dat er veel meer mensen, ik denk dat ieder mens heeft natuurlijk een geweten heeft. Uh, ieder mens heeft een ziel, ieder mens mag zijn verantwoordelijkheid nemen en, en kan zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar door mijn functie en door mijn positie binnen de krijgsmacht, uh, hè, dus ik, ik word gevraagd door de krijgsmacht om vanuit de kerk mijn werk te doen, dat is, een, dat is fundamenteel belangrijk voor mijn functie, um, vanuit die positie kan ik, mag, mag ik mensen bijstaan, dienen. En... Um, ja, dat, dat, dat voelen mensen. Dus, hè? Natuurlijk moet je het ze ook uitleggen en duidelijk maken wie jij bent en vooral ook wat je bent. Misschien zelfs eerst wat je bent en dan komt vanzelf komt wie je bent, komt wel. Um, zodat mensen weten, ah, ik moet naar een amazonier als ik het over, als ik het in alle vrijheid en, en veiligheid over mezelf wil hebben. En over wat ik als mens doormaak hier binnen deze krijgsmacht. Maar ook binnen. Het, überhaupt in mijn leven. Je, je bent als ben je uh, een van de mannen. En hè, dus je doet alles met ze mee. Uh, het trainen en het oefenen. behalve het vechten. Dus je kent hun leven. Je, uh, je bent er luisterend oor, Dus je leert ze goed kennen. Heb je het idee dat jij als aamoeziener. ook een rol kan vervullen. in dat ze beter. Ik noem het woord maar zo. Uh, betere militairen worden? Dus het. De, de, de, de, uh, dus dat ze in hun professie als soldaten kunnen groeien en, en dat, dat, dat je een bijdrage levert aan de, uh, aan de samenhorigheid van een eenheid. Ja, in de vraag zit ook één van de mannen. Ik zie mezelf niet als één van de mannen. Ik zie mezelf echt wel als met één been binnen de organisatie en één been buiten. Op het moment dat ik ga ze dat, dat ik er net zo van ben als dat zij ervan zijn of dat ik, dat ik, dat ik van, van hen ben of zo. Um, Nee, dat... Dat trappen nee, zij dat... ook niet, waarschijnlijk. Nou ja, dat trappen ze niet in. Dat, dat, dat, dat willen zij niet en dat wil je zelf eigenlijk ook niet. Want dan schiet je je doel voorbij. Maar goed, dat was je vraag eigenlijk ook niet. Je vraag was uiteindelijk natuurlijk van... Uh, draag je iets bij aan hun functionaliteit als militair? Niet primair. Dat is niet mijn doel. Ook niet mijn doel. Mijn doel is om uh, mijn medemens ten dienste te staan. Uh, op, op basis van het evangelie. Op basis van mijn eigen achtergrond. En als dat bijdraagt aan, aan, het, aan, het, aan het feit dat zij beter gaan functioneren als soldaat of als militair... Ja, dat is leuk voor Defensie. En dat, natuurlijk, dat is ook wel leuk eh, om dan terug te krijgen van zo'n commandant. Eh, joh, wat fijn, ik heb nou eh, een nog beter functionerende persoon. Maar als, eh, het gesprek, als uit het gesprek blijkt dat iemand niet op zijn plek zit of als blijkt dat iemand... Eh, op dit moment niet volledig tot wasdom kan komen en niet zijn talenten kan inzetten, ja, dan, dan ben ik als, als, als christ, als pastor, verplicht om daarover het gesprek ook aan te gaan. Uh, om te zeggen, goh, past dit werk wel bij je? Is dit, maakt dit jouw jou, um, werk jou gelukkig? Maakt dit, past dit bij jouw levensbeschouwing? Zie jij het leven zo dat je dit werk moet doen? Dus mijn doel is wel de passie, maar niet om um, um, um, um, het... Uh, niet om betere militairen te maken. Wat doet een studentassistent? Uh, dat is een goede vraag. Die, uh, tenminste, wat ik deed als studentassistent, is ik assisteerde met uh, allerlei hand- en spanzaken. Uh, dat ging echt van uh, help met vertalingen tot het voorbereiden van uh, toespraken. Um, uh, maar, maar ook het nalopen van een PowerPoint-presentatie. Uh, eigenlijk wat er nodig was voor, voor de professor. Hoe heb je die leerstoel leren kennen? Dus waar gaat die volgens jou over? <tries> waar gaat de leerstoel van professor Van Eersel over? Um, uh, ik heb hem, met hem heel veel gedaan rond um, oorlogsethiek. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met vrede, veiligheid, maar ook met oorlogssituaties en de grote vraagstukken die daarbij naar boven zouden kunnen komen. Hij gaf, toen ik daar met hem samenwerkte, ook een heleboel lezingen en schreef een hoop artikelen over dat soort grote vraagstukken tussen oorlog en vrede. Heeft het je gevormd, die jaren als studentenassistent? Absoluut. Ja, het was heel leerzaam. Wat zijn zo'n dingen die dan opvallen en die je die bijblijven? Um, ik denk... Uh, een van de dingen was dat ik uh, veel bezig was met vertaalwerk. Dat, uh, ik, dat heeft een voorliefde voor mij. Uh, de Engelse taal is mij erg dierbaar. Dus uh, ik kreeg daar uh, een beter gevoel voor echt praktische zaken als het letten op vertalingen. Hoe, hoe maak je nou precies een, een concrete PowerPoint-presentatie voor een bepaalde doelgroep? Maar ook bijvoorbeeld uh, de samenwerking met verschillende groepen mensen. Want hij werkte zowel samen met studenten als internationaal met collega's. Um, voor artikelen of, of projecten. Maar ook gaf hij lezingen en dergelijke bij Defensie aan. defensiepersoneel, En dat ging echt van hoge officieren tot nou uh, gewoon de matroos die voor een bijscholing kwam. Um, dus ik heb heel erg mooi op een... Op een goede manier gezien hoe je nuances aanbrengt in je verhaal en tot een punt komt wat je wil overdragen. En dus wat is het doel van het verhaal wat je wil overbrengen aan mensen. En heb je, dat heb je er ook van geleerd inhoudelijk? Heb je ook inhoudelijk geleer, ge, geproefd dus inderdaad aan dat, um, dat, dat, dat volgens mij dat toch ook wel dynamische veld van oorlogs- en vredesproblematieken binnen de context van de krijgsmacht ook nog eens? Exact. Het is natuurlijk um, en iets anders denk ik dat je, dat je door vertalingen heen gaat en wat snel aan het voorbereiden bent. Dus niet altijd je helemaal verdiept in de materie. Maar tussendoor, ja, ik heb zoveel teksten voorbij zien komen en zoveel uh, uh, presentaties ook gehoord. Um, dat, je, dat je ineens duidelijk wordt wat het belang is van het belichten van een vraagstuk van verschillende kanten. Uh, van culturele achtergrond. Uh, uh, van, van theolo uh, als je theologie erin verwerkt, bijvoorbeeld, dus vanuit een gelovige achtergrond. En wat dat doet met mensen en hoe dat ze beweegt. Je krijgt ook namelijk prachtig te zien hoe, hoe ethiek zich ontwikkelt. Hoe dat mensen vormt. Hoe het mij kan vormen als, als mens. Heeft die, hebben die jaren als studentenassistent jou ook nog op een ander spoor gezet? Bijvoorbeeld in je theologische denken of met wat je met je studie wil? Ik denk eerder bekrachtigd in wat ik wil, dan op een ander spoor gezet. Ik, ik dacht altijd in de, in de richting van ethiek te willen. En um, ik dacht altijd een, een plek te kunnen vinden binnen de krijgsmacht, binnen Defensie. Um, en door met hem mee te lopen um, is dat eigenlijk alleen maar sterker geworden, die aanwezigheid. Ook omdat hij mij altijd bemoedigde door te gaan in wat ik deed. Uh, het was hij was altijd als, als professor, als begeleider, super motiverend, enthousiast en, en zelf heel bevlogen in zijn vak. Uh, dus ook heel aanstekelijk. Hoe zou je hem typeren als wetenschapper, Fred van Eersel? Bevlogen. Um, uh, hij is bijzonder intelligent. Hij is grappig. Um, maar ook heel heel relax in de zin dat um, hij heel erg open stond voor mij als sint die echt begon op, op nul. Ik, ik wist er echt net aan niks van af en had altijd extreem veel geduld omdat ik denk dat hij echt een, een passie had voor zijn vak. En dat dus ook graag wilde overbrengen en soms resulteerde dat in uh, wat lange PowerPoint-presentaties bijvoorbeeld. Of, uh, uh, dat je dacht, uh, oké, okay, okay, dit is misschien wat, wat heftig voor de groep waar we naartoe schrijven. Um, maar die, die samenwerking zorgde ervoor dat hij ook de wetenschappelijke kant op een leuke manier neerzet. In plaats van alleen maar een starre wereld waarin iedereen maar aan regeltjes moest houden. En god ja, wij konden samen ook wel eens verzuchten dat je een artikel moest schrijven volgens weer een nieuwe format in plaats van wat wij gewend waren. Um, maar hij was daar zelf redelijk relaxed in. Ik heb altijd het idee gehad dat hij dat was. Wellicht was dat helemaal niet zo. Um, maar hij, was ook altijd heel, hij, hij stond altijd ergens vol zelfvertrouwen. Dus dat gaf me ook altijd wel een goed voorbeeld. Waar bel jij nu vandaan? Uh, vanuit de Hoogsteren, Limburg, uh, okay. Midden-Limburg. Ja, dus dankzij Zoom en verschilt uh, het een hoop reizen. <laughs> ja, dat is ja. waar. Ja. Altijd handig, technologie. Ja. Wat studeerde je? Uh, ik studeerde, uh, nou op dit moment studeer ik uh, aan de Universiteit van Leiden, de Master International Relations uh, met een specialisatie in Global Conflict in the Modern Era. En hiervoor heb ik aan de Universiteit van Tilburg uh, Global Management of Social Issues gestudeerd. En dan kwam je ineens bij dat honors-programma terecht? Ja, klopt. In het eind eerste jaar ontdekte ik het honors-programma, En ik zag dat er een focus lag op leiderschap en maatschappelijk relevante vraagstukken. En ja, dat vind ik hartstikke interessant. Dus ik dacht, daar wil ik graag aan deelnemen. En er was ook de kans om onderzoek te doen... naar vraagstukken over oorlog en vrede, wat mij erg interesseert. Uh, en ja, het is gewoon mooi dat je met mensen in contact kunt komen met verschillende disciplines en verschillende achtergronden en op die manier een mooie bijdrage kunt leveren aan uh, de maatschappij. Ja. Maar is dat dan een kwestie van, ik stuur een mailtje en ik zit bij dat honorsprogramma? of is het toch allemaal niet zo simpel? Nou, het is iets uh, ingewikkelder. Uh, uh, ja, je moet een motivatiebrief doorsturen. Uh, je komt naar een open dag om te kijken wat houdt het precies in. Uh, ja, is dit echt waar je interesses liggen? En vervolgens heb je een gesprek om te kijken of jij echt past bij het programma. Uh, en in mijn geval ging dat heel goed. Uh, dus uh, ja, ik was enorm blij dat, uh, dat ze mij hadden gekozen. Wat heb je er in ieder geval van geleerd voor jezelf? Um, van professor van Iersel en, zijn, ja. en de theorie... Ja. Ja. Ja. ja, ik heb uh, nou eigenlijk... Ja, heel veel lessen, uh, maar dat je, ja, ik ben eigenlijk enorm gemotiveerd om kansen te zoeken, om hulp te vragen en proactief te zijn. En uh, professor van Eerzo heeft ons ook geleerd dat met een proactieve houding uh, en een gedrevenheid kun je veel waarmaken. En specifiek uh, heeft hij ons ook geleerd dat het belang van re religieuze organisaties belangrijk is in oorlogssituaties, in het opbouwen van vrede, maar ook in het uh, verzachten van menselijk leed. Mm -hmm. En ik denk uh, dat ik ja voor. We hebben, hadden een onderzoeksteam onder supervisie, supervisie van professor van Iersel. Uh, en ik denk dat wij alle hebben geleerd dat als je een ambitieuze groep mensen hebt. Uh, en een uitstekende supervisor. Uh, dat je dan enorm veel kunt waarmaken. Je hebt al een paar dingen gezegd. Maar hoe zou je Fred van Iersel als docent typeren? Als docent typeren? Nou, ik zou zeggen dat hij. Uh, hij is ja, een heel, heel warm persoon, uh, waarbij je je veilig voelt om je mening te uiten, maar ook om vragen te stellen. En hij, hij kan echt de essentie uit dingen halen. Dus dat is voor mij heel inspirerend en fascinerend ook. Uh, ja, en ik denk dat, uh, dat hij dat heel goed over kan brengen en ook echt uh, goed kan nuanceren en daardoor iedereen kan betrekken bij discussies. Ja. Um, wat studeer je op dit moment? Uh, op dit moment studeer ik Global Markets en Local Creativities aan de Universiteit Glasgow en de Universiteit Kuttingen in Duitsland. En je studeerde eerst in Tilburg? Ja, ik heb mijn bachelor in Tilburg gedaan, een ja, bachelor in bestuurskunde. En, en uh, van waar jouw studiekeuze? Um, door het vak Maatschappijleer op school. Dat vond ik super interessant. En omdat ik bij de medischechapsraad zat. En nou ja, dat, dat kwam samen uit in bestuurskunde in, in Tilburg. Heb je daar veel geleerd? Heel veel. Ja. <laughs> ja. Misschien niet altijd evenveel als dat ik had gedacht van het programma zelf, maar de omgeving in Tilburg is heel erg. Ja, moedigt je heel erg aan om te leren en wat buiten je studie te doen, naast je studie te doen. En dat, dat was heel fijn. Ja, wat was jouw motivatie om uh, uh, deel te gaan uitnemen van de, of deel te gaan uitmaken van dat programma? Um, mijn studie was heel leuk, maar ik wilde wat meer. Dus ik wilde wat meer buiten de, de kaders van, oké, okay, we zijn nu academische papers aan het schrijven over de gemeenteraad en al dat soort dingen. Ik wilde graag zien hoe dat praktisch werd gebruikt. Dus nou ja, daar kwam, daarvoor was het onderzoeksprogramma natuurlijk fantastisch. Um, en tegelijkertijd was ik ook meer op zoek naar dat interdisciplinaire. Um, ik ben natuurlijk, als je een baan zoekt, ben je ook niet alleen maar met studenten van bestuurskunde bezig. Dus juist dat, dat samenbrengen van perspectieven was voor mij erg interessant. En toen kwam je in een Outreachings uh, Honor program terecht en dan kreeg je een college van een theoloog. Ja. ja was, dat, was dat wennen aan, aan zijn, zijn taalgebruik en zijn uh, vanzelfsprekendheden? ik niet zozeer, het was meer um, het perspectief dat hij gebruikt op bepaalde dingen. Um, in plaats van zeggen, we hadden een aantal colleges over uh, internationaal recht en dan theologie en het christelijke perspectief daarop. En oké, okay, recht snap ik, maar dan het perspectief en de ethische vragen die daarachter zaten, dat was, dat was heel erg nieuw voor mij. Dat was iets wat ik eigenlijk niet had verwacht in eerste instantie. Heb je er veel van geleerd? Ja. ja. Ik heb er heel veel van geleerd. En heeft het je ook gevormd in je kritische denkhouding? Ja. Ja, het is veel meer vragen geweest van waarom. En uitzoeken welke, welke normen en waarden mensen hebben. En wat er zit achter het handelen van mensen. En wat zij belangrijk vinden. En dat is... Nou ja, aangezien we toch wel leven in een menselijke samenleving, blijkt me dat toch wel een van de belangrijkste dingen die je kan begrijpen of die je kan weten, die je mee kan nemen. Heb je daar ook profijt van nu, nu je dus op, op twee andere faculteiten en universiteiten zelfs uh, verder aan het studeren bent? Ja. Het, het vragen waarom en het zoeken naar de waarom achter bepaalde fenomenen en bepaalde dingen, um, ja, dat speelt toch wel een hele grote rol. Ik zit nu ook weer met een, een hele interdisciplinaire groep, allemaal andere bachelors. En dat, dat heeft me heel veel gebracht. Hoe zou je Fred van Iersel als docent typeren? Um, heel erg gemotiveerd en heel erg gedetailleerd. We hadden in eerste instantie volgens mij zes donderdagen afgesproken dat we college zouden hebben. Zes donderdagavonden. en dat liep wat uit uh, met name ook omdat wij vragen stelden en het ook gewoon super interessant was volgens mij hebben we bijna twee keer zo lang iedere donderdagavond met z'n allen gediscussieerd en, en ja uitleg gekregen over goh, hoe, hoe beïnvloedt het nou dat internationale rechtsaspect. aspect